Ik denk dat de overheid in de digitalisering van de samenleving verschillende rollen heeft. Eerst en vooral moet ze natuurlijk zelf mee zijn met de digitale revolutie die zich momenteel voordoet. En daarom hebben we ook een hebben ingeschreven dat de Vlaamse overheid koploper moet zijn in de digitalisering. Ik denk dat we heel onze dienstverlening en ook onze interne processen digitaal moeten kunnen aanbieden. Maar van de andere kant bezit de, de overheid ook heel wat data en die ontsluiten zodanig dat derden, dat kunnen andere overheden zijn, dat kan ook de privésector zijn, met die data ook verder digitale oplossingen kunnen aanbieden. Dat is natuurlijk enorm opletten voor de privacy, maar ik denk dat op dat vlak zijn er ook wel, wel oplossingen. Dat de overheid eerst en vooral mee koploper zijn in de digitalisering en twee, data waar ze over beschikt, ter beschikking stellen zodanig dat anderen daar ook nog toepassingen op kunnen maken.